Hey Black Jack, hey Joyce, kom maar Joyce, Apollousas. Oh Black Jack, oh dit is een handboer. Hey Black Jack, kijk eens Black Jack. Oh Black Jack, kijk eens Joyce, kijk eens Joyce. Oh Joyce, je moet je tanden poetsen Joyce. Hey Black Jack. Joyce. Kijk eens, Joyce. Dat prikkel draad ligt een beetje eng daar. Kijk eens, Joyce. Hé, hey, Joyce. Goed zo, Joyce. Goed, Joyce. Kijk eens, Joyce. Black Jack die mag hey, Black Jack Goed sjotjes Goed jongens Goed jongens Goed sjotjes Dat smaakt goed jongens Hey jongens Go jongens Hey Black Jack Kijk eens Black Jack Loof al! Oh Black Jack! Goed zo Black Jack! Appeloesas!